Hallo en welkom bij Pulse Model Trainstof. Vandaag een keertje de snelle dames. Hier is mijn volledige Pico IC3. Het is onmogelijk om het deze op de baan te laten houden. Hij ontspoort om de havenklap. En ik kan je nu al zeggen: daarover volgende week wat meer. Ik heb de camera hier op een uh, iets wat wiebelig stukje gezet. Dus elke keer als er een trein overheen rijdt, uh, beweegt het, uh, het hele plankje en uh, de camera Kijk. Hop. Hieronderin zie je wel een stuk van het uh, opstelspoor, uh, het schaduwstation. Tijdens het opnemen is die trein nou een keer of tien ontsprokt geweest, eigenlijk uh, elke bocht. Ik uh, rij hem hier ook op een uh, heel laag tempo. Het is eigenlijk uh, niet uh, te doen. Maar ik vind hem wel mooi. Nou, dat is de, de TGV Sud-Est die daar vertrekt. Uh, het is een Lima met zowel voor als achter in de motor, dus dat is als een, uh, als een raket. Die moet nog ingeregeld, worden dat die een beetje zijn gemak houdt wat rustiger aan doet. Ja, gaan lekker lekker volop. Nee, ik weet niet of hoeveel procent ik in hier aan het uh, rijden ben. Maar ik uh, was wel over te spreken. Er kunnen nog wat extra delen tussen zonder dat hij daadwerkelijk uh, flink zal verdragen. Hij is uh, goed, uh, uh, goed stevig. Hij ontspoort in ieder geval niet zo makkelijk. En hier is de die ik nog had staan, ook onderin in de bijna volledige samenstelling, volgens mij de volledige van Mehano. Er is één achterlicht kapot, dat is jammer. Kijk, daar ook goed te zien. Waarschijnlijk een draadje ergens uh, wat uh, helaas los zit. Ook deze heeft een flinke vaart en het gaat niet zo snel als uh, die uh, uh, Lima TGV. Maar uh, deze weet ik wel, uh, dit is een topsnelheid. Misschien dat er nog wat uh, aan te doen is. Maar op zich is het snel genoeg. Nou, dit was een uh, korte uh, Palsman 2-stap. Uh, ik ben druk bezig met de Pico, met de ICE 3, daarover dus uh, volgende week meer. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.